De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Ik wil het met je hebben over een woord van vijf letters. Angst. Velen van ons kunnen zich misschien nog herinneren dat, toen we als kind vieze woordjes zeiden, onze moeders ons dan dreigden onze mond te wassen met zeep. Nou, als angst het vieze woord is, dan is geloof in Gods liefde de zeep. Ik heb het niet over wankelgeloof. Ik heb het over een krachtig geloof in Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde, stabiele, volmaakte liefde voor ons. 1 Johannes 4, vers 18 leert ons dat het kennen van Gods liefde voor ons ons zal bevrijden van onze angsten... Dit betekent niet dat we ons nooit meer angstig zullen voelen, maar het geloof in God en in zijn liefde zal ons in staat stellen in bangheid te doen wat we moeten doen. God wil dat je weet dat Hij bij je is. Hij zal je leiden en begeleiden, dus je kunt op Hem vertrouwen en Hem geloven. Zijn liefde is volmaakt, zelfs wanneer wij dit niet zijn. Hij zal niet meer of minder van ons houden vanwege de fouten die we maken. Is het niet fijn om te weten dat God van je houdt zoals je nu bent? Zorgt deze gedachte er niet voor dat je geloof wordt vergroot en je angst op een laag pitje wordt gezet? Jij en ik zullen ons af en toe angstig voelen. Wanneer dit zo is... Dan moeten we ons weer op God richten en weten dat Hij ons door elke situatie heen zal leiden. Het is Gods volmaakte liefde, niet onze volmaaktheid, die elke keer weer de angst uitdrijft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, alleen uw liefde kan mijn angst uitdrijven.